In deze video vertel ik over de fases van een online les in Microsoft Teams en dit is deel 7, de afronding en het huiswerk. Allereerst enkele aandachtspunten in deze fase van de les. Ik zal deze ook laten zien. Allereerst download aan het eind van de les de aanwezigheid. Dat kan je doen in een rapport onder de deelnemersknop en ik heb dit ook in video 1 uit deze reeks laten zien. Maak heldere afspraken voor de volgende keer. Noteer die ergens zodat studenten die terug kunnen vinden, bijvoorbeeld in de chat van deze les. Zijn de doelen behaald? Kom daarop terug met de studenten, bespreek eventueel wat er nog niet duidelijk is, uh, doe een korte kennisquiz of gebruik exitticket.nl of een forms poll om te peilen hoe de studenten de les hebben ervaren. Beëindig vervolgens zelf de les. Dat is een bepaalde instelling die vrij eenvoudig te vinden is ik zal zo laten zien wat ik hiermee bedoel. Verder kun je het beste nog een chatbericht met de precieze afspraken in het kanaal plaatsen of je gebruikt daarvoor het kanaal algemeen waar je ook met behulp van een aankondiging uh, het huiswerk bijvoorbeeld voor de volgende keer extra kunt benadrukken. Al deze zaken zal ik kort laten zien. Ik zit nu in een online les in Teams en in dit scherm kan ik de uh, aanwezigheidsrapportage downloaden door te klikken op deelnemers, de poppetjes bovenaan, en te kiezen bij deze drie stippeltjes voor aanwezigheidslijst downloaden. Dan weet ik meteen wie er aanwezig waren in de les en je kunt daarin ook zien of mensen in- en uitgelogd zijn. Wat verder in dit scherm nog van belang is, is dat je via het vinkje naast de verlaten knop de vergadering kan beëindigen. Dit betekent dat die voor iedereen wordt beëindigd, dus dan is de les ook voor je studenten afgelopen en kunnen ze niet nog napraten. Dus dat is wat ik net ook beschreef. Verder is het zaak om de gemaakte afspraken en het huiswerk ergens te noteren. Dat kun je doen bij lessen, bij de chat, van de les zelf. Dus de geplande les en je klikt op beantwoorden. Hier kun je eventueel ook een exitvraag via Forms via de pollfunctie plaatsen. Maar je kunt ook het kanaal algemeen gebruiken voor al jouw algemene opmerkingen en dan raad ik aan om hier de rechten voor de studenten zo in te stellen dat deze hier niet kunnen schrijven. Dat doe je door deze drie puntjes aan te klikken, kanaal beheren te kiezen en dan de onderste optie alleen eigenaren kunnen berichten plaatsen. Dan kun je dit kanaal gebruiken voor huiswerk. Dat doe je bijvoorbeeld door een aankondiging te maken en dat doe je via de knop nieuw gesprek. Klik op het a onderaan en kies hier bij de optie nieuw gesprek voor aankondiging. Je krijgt dan een grote kop. Hier kun je bijvoorbeeld huiswerk inzetten met de datum waarvoor dat huiswerk is. Je kunt er een achtergrondafbeelding bijzetten die je ook zelf kunt uploaden. En je kunt er ook gewoon eentje kiezen die al in de software inbegrepen is. En zo is voor studenten heel duidelijk op het moment dat ze door de tijdlijn scrollen in het kanaal algemeen, waar precies het huiswerk staat. Je kunt hierin refereren naar de opdrachten, je kunt de gemaakte afspraken hierin plaatsen. Kortom, eigenlijk alles wat de student voor de volgende les moet weten, kun je in dit kanaal neerzetten. Nog één andere tip die ik wil meegeven. Gebruik bijvoorbeeld de site exitticket.nl. Daar kun je laagdrempelig een aantal vragen stellen aan de studenten die je ze voor kan leggen via een linkje of een QR-code. En je kunt daarin een vraag stellen over de inhoud van je les en feedback vragen ook op de manier waarop je het hebt aangepakt. Zo leren jullie allemaal van deze online les. Samengevat zijn dit nog de tips voor de laatste fase van een online les. Gebruik exit tickets of gebruik forms om een laatste vraag te stellen. Gebruik de aankondigingsfunctie om huiswerk te delen. Download de aanwezigheidslijst en beëindig de vergadering voor iedereen. Wil je meer weten over effectieve didactiek en de rol die ICT daarbij kan spelen, dan raad ik deze bronnen aan.